Een ontzettende goede, goede zondagmorgen lieve YouTube-kijkers. Welkom bij de YouTube-vlog van De Stofjes. Goedemorgen. Oh, oh kijk eens lekker weertje. Heerlijk weertje om te lopen. Uh, Alhoewel ik het gevoel had dat het voor mij uh, lastig was, was het toch een, een redelijk goed gemiddelde. Uh, Gematig tevreden. <laughs> nee ja, ik eh. Uh, ja. Misschien ben ik inderdaad te gefocust. Uh, maar goed, komt goed. <clears throat> ik ga gewoon door. Dat uh, <clears throat> is toch het beste. Boh! Wow. Maar wat wel een beetje zeg jij? Wat een beetje, wat een beetje. Heerlijk. Heerlijk. Zonnetje. Nou, uh, was het wel zo dat er voor vanmiddag, volgens mij, uh, behoorlijk in verspaald is met, uh, met regen. Dus, uh, dit wat we pakken kunnen, nemen we mooi mee. Hoppa! Lekker dan. Boah! Wow. En, uh, ja. Het is heerlijk. Nou, nog even naar de fitness. Ik rij zo meteen wel een eetje naar huis, want ik ben mijn bidon vergeten. Dat is ook niet zo slim. Om bidon te vergeten met, uh, met water. Dus uh, die ga ik even ophalen en dan ga ik daarna een eentje naar de, naar de fitness. Eerst wat doen. En dan kijken we wat de rest van de dag gaan doen. Vandaag vrij zoals ik al zeg. donderdag gaan we gebe, uh, gebekerd. nog gewonnen. Maar jongens jongens jongens. Wat een wedstrijd. Baba. Je oh, nou, kun je eigenlijk maar beter gewoon uh, gaan vergeten. Drama. Drama scheids. Die niveau gewoon niet aan kan, dan sta je tegen een derde klasse te spelen. Niks ten nadele van sommige andere derde klassers, maar dit was gewoon uh, nee. Ze wilden willen laten zien uh, naar ons uh, om te uh, laten van hey, we zijn toch zover gekomen, we mogen nou tegen een uh, vierde, vierde divisieclub uh, spelen. Maar nee, nee sommigen gaan dan uh, te veel overdrijven en dan gaan ze over het randje heen dat ze niet aan kunnen en dan uh, krijg je schoppen. En als die dat dan niet aanvoelt, die dan uh, uh, spelers niet in bescherming neemt, uh, dan gaan onze spelers, uh, die, uh, die daar een beetje over irriteerd en die krijgen dan nooit de benen een gele kaart. What the fuck. Maar goed, het zei je zo, we kunnen niks aan doen. We zijn in ieder geval door nou naar uh, CSV Apeldoorn, als ik het goed heb. Ja, dan komen we toch een stukje dichterbij. tegen. Uh, een uh, kwartfinale die, uh, die daar weer uh, recht geeft uh, op uh, plaatsing bij de, er, bij de grote KNVB beker En dan, uh, ja, dan kun je van alles uh, treffen wat, uh, wat hoger speelt. Dan kun je zelfs uh, een eredivisie treffen of een keukampion Divisieclub treffen. Wie, ja, waar, waarheen, thuis, uit, ja, dat is allemaal, uh, uh, wordt allemaal in die, uh, in die ballenbak gegraaid, natuurlijk. Maar, uh, ja, is wel leuk. Denk ik. Om daar een keer mee te maken. Maar, uh, maar goed, we zullen het wel zien. We Wacht het af. Gaan in ieder geval uh, vandaag even lekker van genieten van, van de dag. Of vanmiddag het uh, hoogste Max. Die uh, moeten we rijden. Gisteren morgen aan, nogal, had ik begrepen. En dan komt uh, <-ozee> het al van ze zeggen van ja, dat doen ze expres omdat ze dan zo sterk auto dat ze denken dat ze vanuit de 15e toch wel de boel zullen winnen. Ja, zo simpel is het niet. Kan wel, maar zo simpel is het denk ik niet. Daar, daar, kan een, daar, daar gaat een team niet op speculeren, daar ben ik van overtuigd. En als het wel zo is, dan is het helemaal prima. Dan is het echt superklasse. Op het moment dat je dat kan, dat je, dat je met, met je team dit, dit kan, dan ben je, nou ja, nee, ja. Belachelijk voor eigenlijk. Maar goed, we zullen het wel zien. Nou, ik ben inmiddels thuis aangekomen. Dus ik ga nu mijn bidon halen. Ik kan ook zeggen dat ik nog eventjes verwacht. En, eh, dat ik zo even terugkom. Dat kan natuurlijk ook. Of zou ik gewoon lekker afsluiten? Nou, eh, nee, ik ga lekker afsluiten. Ik ga het gewoon er kort voor gezien. Eh, nogmaals over vorige week, het was natuurlijk het honderdste. Dit is al automatisch de 101e. En uh, ja, ik vond het wel leuk vorige week. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb nog niet gekeken naar mogelijke reacties of uh, aan, uh, aan likes. Ik heb nog niet gekeken. Ik hoop dat het toch eens een keer uh, een beetje naar boven uh, schiet. die, uh, die likes. Abonneren. Het is een klein knopje. Even abonneren pop, op mijn kanaal. Dan uh, dat komt dat helemaal goed. Nou, voor vandaag ga ik in ieder geval uh, afscheid nemen. Zou ik zou in ieder geval zeggen tot de volgende. Oh, volgende week zal ik trouwens waarschijnlijk geen vlog hebben. Want ik ben het weekend ben ik weg. Ik ben wel op zondag naar het voetballen toe, maar dan kom ik vanuit Den Haag aanrijden. Want we hebben een weekendje in Den Haag. Met, uh, met vrouwenvrienden. Uh, twee, uh, één dochter gaat mee. De andere de zoon en dochter die blijven thuis. die moeten allemaal nog uh, werken. En wij gaan het weekendje naar Den Haag. Lekker. Dus uh, ik kijk wel. Misschien dat ik onderweg wel uh, een wel een stukje doe, ik weet het niet. Uh, ik wacht wel af. Maar in ieder geval uh, geen, uh, geen hardloopvlog. Tenminste vanuit het bos of uh, naar de fitness toe. Dus uh, maar in ieder geval uh, dan zie ik wel. Of volgende week van anderthansweek erop. Voor nu zeg ik in ieder geval tot de volgende keer. Duimpje omhoog, even abonneren op mijn kanaal alsjeblieft. En tot de volgende keer. Ik zeg tjoe.